Het gaat goed met de commerciële Nederlandse luchtvaartindustrie. Schiphol gaat dit jaar voor het eerst 70 miljoen passagiers welkomen. En ook met de regionale luchthavens gaat het erg goed. Het is vandaag donderdag 15 november. Ik ben Jasmijn en dit is het EU Claim Nieuws. Schiphol zit aan haar maximaal aantal toegestane vluchten, maar blijft toch groeien. En dit komt voornamelijk door het groeiende aantal intercontinentale vluchten. Op deze routes worden grotere vliegtuigen ingezet, zoals de Airbus A380, waar meer passagiers mee vervoerd kunnen worden. Dit jaar gaat Schiphol naar verwachting voor het eerste 70 miljoen passagiers aantikken. En toch zijn het vooral de regionale vliegvelden in Nederland die dit jaar goede zaken doen. Dit komt mede door het limiet van vluchten op Schiphol vliegen vanaf een regionaal vliegveld is vaak ook een stuk goedkoper en sneller. Je hoeft immers minder vroeg van tevoren op de luchthaven aanwezig te zijn. Rotterdam Airport heeft nu al het aantal passagiers mogen verwelkomen tot en met oktober, wat vorig jaar in een heel jaar werd gehaald. Bijna 1,8 miljoen passagiers. Ook Eindhoven heeft steeds meer vluchten en passagiers. Zo worden er steeds meer nieuwe routes geopend naar bijvoorbeeld Moskou binnenkort. Het aantal vertragingen is helaas ook flink toegenomen op alle Nederlandse luchthavens. Op Rotterdam zijn er nu al meer dan 50% langdurige vertragingen en annuleringen bijgekomen, vergeleken met heel 2017. En dit is vooral te wijten aan de Transavia-staking van 19 februari en slecht weer in het begin van dit jaar in de UK. Op Schiphol waren 26% meer vluchten tot en met oktober langdurig vertraagd of geannuleerd. In Eindhoven zag het aantal zelfs verdubbelen en dit kwam door de vele stakingen en slecht weerdagen dit jaar. 437 vluchten waren langdurig vertraagd of geannuleerd tot en met 31 oktober 2018, vergeleken met 221 incidenten in dezelfde periode van 2017. Was jouw vlucht afgelopen jaar vertraagd of geannuleerd en ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor een vergoeding? Check dit dan eenvoudig en snel op euclaim.nl. Bedankt voor het kijken en ik wens je een hele fijne dag.